Eindelijk is het dan zover. We maken de winnaar van onze actie, Raad, Win en Vlieg, bekend. En er hebben 255 deelnemers meegedaan in deze actie. De vraag was, naar welke van de drie bestemmingen waren de minste vluchten langer dan drie uur vertraagd in 2016? Jullie konden kiezen uit A. Praag, B. Valencia of C. Lissabon. Ja, en het goede antwoord was Praag. Maar zes vluchten waren langer dan drie uur vertraagd vanuit Nederland in 2016. En maar liefst 153 deelnemers hadden dit antwoord goed geraden. En al deze namen hebben wij in deze kom gestopt. We gaan nu een winnaar trekken. Deze persoon wint twee vliegtickets naar Praag. Ja, en de winnaar is. <laughs> Isabel ten Bokkel. Van harte gefeliciteerd Isabel, stuur ons even een berichtje en wij gaan die vliegtickets voor je regelen. We willen iedereen bedanken voor het meedoen aan deze mooie actie ter ere van ons tienjarig bestaan.